Hey mensen, Queen Elizabeth II is, is vandaag verplaatst van Hollywood House naar St. gilles Chapel via de Royal Mail. Ze is verplaatst via een rouw auto die reed stapvoets en daarachter liep haar vier kinderen Anne, Charles, Edward en Andrew. Charles is natuurlijk nu koning Charles geworden, de derde, voor zolang het duurt. Ik heb er een kleine samenvatting van gemaakt in de vorm van een video die ik zo ga laten zien. Maar voor ik je ook niet laat zien, vergeet niet een like achter te laten. Een reactie, abonneren zou heel fijn zijn. In ieder geval, bedankt voor je support. En hier komt de kleine samenvatting. In Hollywood House konden mensen nemen van Queen Elizabeth Schotse Burgers. Nu is het dus verplaatst naar de Sint-Gillis Chapel. En morgen, tenminste voordat ik daar verder over ga, er is nu een uh, week aan de gang in de sint gilles Chapel. Uh, dus een bijeenkomst, daar gaan ze zingen, gaan ze, uh, gaat de pastoor dingen vertellen. Dat soort dingen. Haar vier kinderen zijn erbij. En morgen, wat ik dus wil zeggen, wordt het dus overgeplaatst. Uh, via een vliegtuig wordt overgevlogen naar Londen. Daar in Londen krijgen mensen de kans, uh, een dag daarna, dus woensdag de 14e, krijgen mensen de kans om afscheid te nemen in Londen van Haar. En dan zoals bekend is, volgt de staatsbegrafenis op maandag 19 september. Verder is al bekend over de staatsbegrafenis dat de gasten die komen zich moeten houden aan strikte regels. Ze mogen niet met uh, privévliegtuigen komen naar Heathrow Airport. Als we dat wel willen doen moeten ze naar een uh, andere airport om daar dus aan te komen en ze worden dus via shuttlebussen uh, naar, even kijken, Westminter Abbey gereden. De gasten zijn leiders van landen en uh, in sommige gevallen zijn het ook uh, mensen van andere koninklijke families. Moet je denken aan Willem-Alexander, Maxima of Beatrix. Maar hoe dat eruit gaat zien, wordt later bekendgemaakt. In ieder geval bedankt voor het kijken voor deze video. Tot de volgende.